Joyce eet gas buiten de wei en Black Tech was net aan de aan het jeuken. Jammer dat ze weer gestopt zijn. Hey Roosje, Hey Roosje, Hey Black Tech, Kijk eens Black Jack. Oh Black Tech. Goed zo Black Mooi Oh je hebt jeuk Black Tech. Dan de bel gegeven, maar het geen Kijk eens, Joyce. Hoor, Joyce. Goed zo, Joyce. Lekker gras, Joyce. Dat paaltje moet hersteld worden. En dat water moet ook bijgevuld worden. Het vliegt eruit. Want dus ze er staan er toch nog allebei. Dat had ik niet verwacht. Geel. Goed zo Joyce, die paal moeten we vanmiddag vervangen. Black Joyce en Black Jack. Hey Black Jack. Goed zo police. Oh Joyce, dat is eng Joyce. Oh Joyce, wat eng.